We moeten het samen gaan doen, want het water is van en voor ons allemaal. CDA Noorderseilvest wil zich op drie hoofdthema's inzetten. Als eerste, we doen de dingen duurzaam. Ten tweede, omkijken naar elkaar. Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En als derde en laatste, we moeten en willen de verbinding opzoeken. Wij van het CDA Noorderzeilvest zetten ons in voor duurzame oplossingen. Eerlijke oplossingen en oplossingen met draagvlak. Onze kandidaten wonen ook gewoon hier in de buurt.